Thank you very much from this and uh, welcome to another live stream from a special place and can you guess where I am? Look behind me. Waar ben ik? Kun je het zien? Welcome to another Apollo show. We are so very proud of this. And because of you, we won another fantasy awards for the third time. I'm here uh, because of a reason. So here it is, your new t-shirt. This is the special Into Folk t-shirt that goes with our album from our theater tour. And what I'm wearing right now is a very nice dark brown. This is a bronze print on very dark brown. This one is also going to join the experiment together with the other two t-shirts from Teespring and our full color print from the same screen printer. Rafael. So let me know if you like this color. Or let me know if you like another color as well. I also brought many more colors. And these T-shirts are from our lovely patrons, who in the month of November and December uh, were patrons for uh, $20 a month. And this screen printer is very near the city of Amsterdam in the Netherlands. In de stad Amsterdam, waar de zeilen lallen, tot een nachtmerrie schallen.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 Als de warmte weer blaakt over damrak en dam. In de stad Amsterdam, waar de zeelieden bikken, zilveren haringen pikken bij de staart uit de hand. Van de hand in de tand. Smijten zij met een knaken en ze zullen hem raken als een kat in het wand. En ze stinken naar raal in een grofbouwer truien En ze stinken naar uien En daarmee doen zij hun maal. Na dat maal staan zij op om een broek dicht te knopen en dan gaan ze weer lopen en het boert in een krop in de stad Amsterdam waar de zeelui gaan zwieren de meiden versieren buik in buik lekker klam en ze draaien hun vals als een wentelende zon op de klank dunnen vals op een accordeon en zo rood als een kreeft happen zij naar wat lucht als opeens met een zucht de muziek het begeeft en met een air van gewicht voeren zij met wat spijt dan een mokumse meid weer terug in het licht in de stad Amsterdam waar de zelen zuipen en maar zuipen en maar zuipen daarop nog eens zuipen. Zuipen op het geluk van een hoer van de Wallenaf, nou ja, een Hamburgse hoer. Nou ja, van een goed stuk, van een slet die zichzelf en haar deugd heeft geschonken voor een gulden of elf. En dan zijn ze goed dronken met een wankelende lijven. Lozen zij dan een drank, pissen zoals ik jank op de ontrouw der wijven. In de stad Amsterdam, in de stad Amsterdam, in de stad Amsterdam. In de stad Amsterdam, in de stad Amsterdam, waar de zelen lallen tot een nachtmerries schallen overhoud Amsterdam. Ik heb gewoon de cappuccino gegeven. Ik hoop dat het hier komt. Misschien komen ze. Ik moet ook mijn billen opzetten, dus ze moeten hier komen. Kan iemand de grasshopper and en vragen ze om me een koffie te brengen? En ik wil ook de check. I really wonder if they bring <laughs> We got a phone call. Can you can you come over here? Maher from Iraq. What brought you to Amsterdam? Very long story. Very long story. I need two hours to. We got explain. two we got two minutes. I'm gonna make a cappuccino for you. <laughs> I will let you a little bit. No, what? Why I'm here? Thank you very much. Thank you. Thank you very much. You got the phone, Maher. That's nice. Thank this is what I like about livestreams. This is crazy. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. There's no need to pay for a coffee if you can do this. If you if you manage to call them and just get me a coffee. This is this is priceless. This is nice. Thank you very much. And proast me. Mm. Oh this is good. So be easy and free and I see you next week.